Welkom allemaal, in deze video gaan we variabelen vrijmaken bij wortelformules. Voorbeeldje, we hebben de formule i is 3 plus de wortel van x min 4. Wat bedoelen we nu met uh, variabelen vrijmaken? Nou, Stel je voor, ik wil de variabele x vrijmaken. Dat betekent dat ik deze formule ga schrijven in de vorm x is en dan de rest van de formule. Het verschil is nu, bij de bovenste, hebben we i is en bij de onderste hebben we x is. Nou, dit is iets wat we wel vaker doen in de wiskunde. Stel je voor je wilt een inverse functie bepalen, dan is dit een van de dingen die je gaat toepassen. Nou, je bent dit wel eens vaker tegengekomen. We noemen het nu maak x vrij, maar misschien heb je wel eens gezien druk x uit in i. Of schrijf x als functie van i. Al deze dingen betekenen hetzelfde. Het eindantwoord moet staan in de vorm x is, puntje, puntje, puntje. Laten we eens gaan rekenen met dit voorbeeld. We hebben dus de formule i is 3 plus de wortel van x min 4. De eerste stap die ik nu ga zetten is te zorgen dat het lid, dus welke kant van het is teken, waar staat die x, dat wil ik naar de linkerkant toe hebben. Waarom? Nou, mijn eindantwoord heeft de vorm x is, dus daar staat die aan de linkerkant. Hoe kan ik dat doen? Ik verwissel bij de leden en ik krijg 3 plus de wortel van x-4 is i. Oftewel van links is naar rechts gegaan en van rechts is naar links gegaan. Vervolgens gaan we de wortel isoleren. Dus ik wil aan één kant van het is teken, wil ik alleen nog maar het wortel teken. Hoe kan ik die wortel isoleren? Nou, ik haal van beide kanten 3 af. Dan hou ik over de wortel van x-4 is gelijk aan i-3. Nou, nu heb ik een wortelteken. Uh, ik wil zorgen dat ik straks iets met die x kan doen. Dus die wortel moet ik eigenlijk zien kwijt te raken. Nou, wat kan ik daarmee doen? Uh, wanneer ik hem kwadrateer, is die weg. Maar we hebben te maken met een vergelijking. Dus wanneer ik de linkerkant kwadrateer, moet ik de rechterkant ook kwadrateren. Dus ik ga beide kanten kwadrateren. Dat geeft x min 4 is i min 3 in het kwadraat. En vervolgens kunnen we... De vergelijking gaan herleiden. We krijgen x min 4 is y kwadraat min 6 i plus 9. Even die haakjes wegwerken. We kunnen nog een stapje herleiden en we krijgen x is i in het kwadraat min 6 i plus 13. En zoals je ziet hebben we de x nu vrijgemaakt. Oftewel we hebben x uitgedrukt in y. Laten we nog eens een aantal opgaven doen en we nemen er even een soort van stappenplan bij. Wat gaan we als eerste doen? We gaan zorgen dat de kant waar de x staat, dat die aan de linkerkant komt te staan. Oftewel iets met de x'en gaan we naar het linkerlip verplaatsen. De tweede stap is de wortel isoleren. Dus we willen aan één kant van het is-teken, in dit geval de linkerkant, alleen maar het wortelteken hebben staan. Vervolgens kwadrateren. En als laatste gaan we herleiden. Oké, okay, laten we beginnen. We willen x uitdrukken in i. En we hebben de formule i is 3 min 2 maal de wortel van x min 1. De eerste stap is het omdraaien van de vergelijking. Want nu hebben we de x aan de linkerkant. Vervolgens willen we de wortel gaan isoleren. Dus ik haal van beide kanten haal ik 3 af. Ik haal over min 2 keer de wortel van x min 1. Is i-3. Vervolgens ga ik kwadrateren. Even goed opletten: min 2 in het kwadraat is 4. De wortel van x-1 in het kwadraat is x-1. Dus ik krijg 4 mal x-1 is gelijk aan i-3 in het kwadraat. We gaan herleiden. Dus ik ga de haakjes wegwerken. 4x-4 is gelijk aan i kwadraat min 6i plus 9. Ik kan nog een stapje herleiden. Ik krijg 4x is i2 i kwadraat min 6i plus 13. En vervolgens ga ik alles delen door 4. Ik krijg 1 vierde i kwadraat min 6 vierde i, oftewel min 3 tweede i, plus 13 vierde. En hiermee hebben we x uitgedrukt in i. Laten we er nog eentje doen. We hebben... 3i maal de wortel van x min 5 is 0. Ook dit keer gaan we x uitdrukken in i. Eerste stap. We willen de x aan de linkerkant hebben staan. Nou dat is al het geval. Dus daar hoeven we niet zo heel veel mee, mee te doen. Tweede stap is het isoleren van de wortel. Dus ik ga bij beide kanten tel ik 5 op. Ik krijg 3i wortel x is 5. Vervolgens ga ik kwadrateren. 3i in het kwadraat is 9i kwadraat. Wortel x in het kwadraat is x, oftewel 9i kwadraat x is 25. Ik ga deze nu herleiden. Aan de linkerkant wil ik alleen nog maar de x, dus ik ga beide kanten delen door 9i kwadraat. En dat geeft x is 25 gedeeld door 9i kwadraat. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.